Oké. Okay. We hebben een vraag gekregen van Simone. Hmm. En Simone die zegt: ik heb in mijn vorige relatie met veel leugens en bedrog te maken gehad. Sinds een paar weken ben ik voor het eerst weer verliefd. Alleen ondervind ik bij mezelf dat ik word overspoeld door twijfel. Is hij wel serieus met mij? Zit hij nu ook te liegen? Ik word er heel verdrietig van dat ik het moeilijk vind iemand te vertrouwen in de liefde. Ik hoop dat jullie wat tips voor mij hebben. Nou, wat je in ieder geval doet, is uh, stel even dat jouw vorige bedrieger heette Piet. En nou heb je uh, een leuke date of een leuke omgang met Jan. Dat je van Jan Piet aan het maken bent. En je legt als het ware je verleden, bam, één op één op je toekomst. En als je dat doet, creëer je ook binnen no time ja. een nieuwe Piet. Je krijgt namelijk al gelijk. Ja. Dus, dus, want dat, daar waar je op focus, daar waar je aandacht naartoe brengt, dat wat je wil zien, is dat wat je gaat krijgen. Dus hier wil je echt mee stoppen en Jan gewoon zien voor wie die is. En dan kan het best zijn dat over een tijdje Jan... Zich ook een keer verslikt of niet, maar dat zie je dan wel. Maar anders weet je in ieder geval zeker dat Piet weer. Omdat je het om de hoek zelf komt. maakt. Ja. Ja, je maakt van Jan Piet. Ja, en het is nog wel interessant wat je bij jezelf kunt uitzoeken. Um, is dat op het moment dat je het idee hebt dat je een ander misschien niet kunt vertrouwen dan zit daar eigenlijk achter dat je jezelf niet helemaal vertrouwt. Want als je namelijk kunt vertrouwen op je eigen inschattingsvermogen of op je eigen waarneming... Oh, nog veel, veel dieper. Dat je wel heel blijft als iemand gewoon bij je weggaat. Zelfs dan. Je hebt een ander namelijk helemaal niet nodig. Ja. Dus op het moment dat je, een ander, als je zeker weet, ik heb die ander niet nodig... dan kan iemand je zo bedonderen, als het, als het, maar, maar dat maakt het gewoon niet uit. Ja, het doet geen afbreuk Het doet, doet helemaal geen afbreuk en dus maakt het ook veel minder uit... Want weet je, iemand kan met de beste bedoelingen ja. van de wereld, met de beste intenties van de wereld, per ongeluk ook nog eens helemaal het verkeerde doen. Dan kun je allemaal over oordelen, maar waar het over gaat is, blijf jij gewoon heel. Ja, dit is het ding. De een, hij is degene geweest die dingen heeft gedaan die jij vervelend vindt en jij valt vervolgens uit elkaar. En hier, dit zijn brokken. Terwijl als je ziet dat dit twee verschillende dingen zijn, jij en zijn gedrag... En dat dit gedrag niet hier brokken hoeft te veroorzaken, dat hoeft niet, dat, ge dat gebeurt pas als jij daar toestemming voor geeft. of Dat gebeurt pas als jij dat welkom heet, dan pas heeft het invloed op jou. Terwijl als je ziet, hij is hij met alles wat hem mooi maakt en som op sommige momenten ook alles wat hem minder mooi maakt. En jij bent jij en jij blijft gewoon heel. Dan is er niks om te wantrouwen, dan is er niks om bang voor te zijn en dan is er vooral heel veel om van te houden en een leuke tijd te hebben zijn. Ja, dus de vraag die je jezelf wil stellen is, kan ik mezelf vertrouwen? Op dat ik heel blij ben als dingen misgaan, whatever, whatever. En daarmee maakt het gewoon helemaal niet meer zoveel uit wat een ander doet. Ja. En heb je dus veel meer grip op nou, omgang in dit geval met mannen. Ja. En je zult zien, ook in de breedte zal het allemaal veel, veel makkelijker voor je, voor je zijn. Ja, denk ik het ook. Wordt nog leuk ook. Met Jan. Of, ja, of Piet. Piet. Of Piet Jan. <laughs>